We zien dat kandidaten vaak heel zenuwachtig bij ons binnenkomen. Daar wilden we heel graag iets aan doen. We hebben een aantal onderzoeken gedaan, experimenten uitgevoerd en daaruit is gebleken dat een jointje of een shotje het beste werkt. Nu gaat de kandidaat een stuk relaxer het gesprek in en dat is voor ons heel fijn, maar ook zeker voor de kandidaat. Nou, We verwachten wel dat dit redelijk wat weerstand met zich mee zal brengen, maar als Young Capital lopen we graag voorop. En ik geloof dat dit de standaard wordt in het nieuwe solliciteren. Ik ben natuurlijk voor je sollicitatie bij uh, Young Capital. De vergunning is nog niet rond. We verwachten wel dat die 1 mei wordt afgegeven. En dan kunnen we live met dit experiment. Ja, als uit ons onderzoek blijkt dat onze kandidaat hier gewoon behoefte aan heeft, dan gaan we dat gewoon regelen.